Ik sta hier bij de Schellingwoudebrug. Het is de enige brug die Amsterdam Noord met de rest van Amsterdam verbindt. Vandaag gaan we erachter komen wat er zou gebeuren als ik deze brug zou opblazen. en de metro en de tunnel en de veerpontjes. Maar als dat allemaal weg zou zijn, dan zou de populatie van Amsterdam Noord geïsoleerd zijn van de populatie van de rest van Amsterdam. En als dat miljoenen jaren door zou gaan, wie weet, krijgen we dan wel twee nieuwe mensensoorten. Uh, vorige keer hebben we gekeken naar hoe soorten over langere tijd kunnen veranderen. Maar we moeten nog iets aanpakken. Je moet je eens bedenken, er zijn 29 soorten. Pioenrozen. Er zijn meer dan 250 soorten hommels. Er zijn meer dan 3000 soorten garnalen. Hoe komen wij in godsnaam aan zo'n gigantische soortendiversiteit? Om dat uit te gaan zoeken, moeten wij nog een keertje terug gaan kijken naar onze vrienden de Bladrups. Jullie herkennen ze nog wel? De originele groep van blarps. Je had blarps van allerlei verschillende grootte dit was nog helemaal voordat die hele situatie ontstond met die kevertjes maar ik ben jullie iets vergeten te vertellen over de blarps. Een deel van die, een deel van die groep blarps is namelijk ooit afgesplitst. Laten we zeggen door een of andere aardbeving of een andere natuurramp zijn is Deze groep van blarps is ooit opgesplitst in twee groepen met een rivier ertussen. En deze rivier die kunnen de blarps niet oversteken. Blarps kunnen, hè, ik had al gezegd, ze doen vooral eten, slapen, ze planten zich voort. Maar ze kunnen absoluut niet zwemmen. En wat er nu uiteindelijk is gebeurd, is die twee groepen aan allebei de kanten van de rivier, van de nieuw ontstaande rivier... Die blijven zich gewoon weer met elkaar voortplanten en uiteindelijk ontstaan er twee geïsoleerde populaties van blarps. Wat betekent dat? Dat betekent dat je twee groepen hebt en die groepen die planten zich nog steeds onderling voort. Oftewel, die groepen die krijgen nog steeds allemaal baby's met andere blarps binnen die groep. Maar tussen die twee groepen, die twee populaties, vindt er geen voorplanting meer plaats. Ze zijn geïsoleerd, ze komen niet meer met elkaar in aanraking. En dat is enorm belangrijk om je te realiseren, om te begrijpen hoe twee verschillende soorten ontstaan. Laten we eens gaan kijken. Die populatie links, die heeft te maken met de situatie zoals die uh, zoals ik die in de vorige les heb beschreven. Dus hè, er zaten kevertjes, die zaten in kleine holletjes. En uiteindelijk, van generatie op generatie, zijn die blarps door een proces dat natuurlijke selectie heet, zijn ze steeds kleiner en kleiner geworden. Uiteindelijk is die hele populatie vrij klein geworden. Echter, aan de andere kant van de rivier, daar woonden andere Blurbs. En daar woonden vooral ook andere kevers. En wat is daar nou zo bijzonder aan? Die kevers, in plaats van dat die in holletjes kopen, werden die kevers steeds groter en groter. En die kleine blarps, die waren gewoon niet meer groot genoeg om effectief te blijven jagen op die kevers. Nou, als je dan even nadenkt hoe dat proces ook weer werkt, dan merk je oké, okay, dus die kleine, dus kleine blarps, die overleven het niet meer. En die grote blarps die blijven kinderen krijgen. En he, grote was erfelijk bij de blarps, dat weten we nog. Dus al die grote blarps die krijgen ook alleen maar grote kinderen. Dus uiteindelijk wordt die populatie wordt groter en groter. En zul je zien dat hier zo, aan deze kant van de rivier, heb je allemaal hele kleine blarps. En aan deze kant van de rivier heb je hele grote blarps. En nogmaals, hè, die komen niet met elkaar in aanraking, deze populaties. Dus ze kunnen niet met elkaar voortplanten en er kunnen niet weer middelgrote blarfs uitkomen. Nou, dit kan doorgaan voor generaties. Dit kan doorgaan voor duizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen jaren. Totdat een onderzoeker, ik noem maar iemand, eh, professor dokter Aarts langskomt. Die ziet deze twee verschillende populaties. En je denkt, hmm, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als ik ze ga proberen te kruisen. Wat gebeurt er nou als ik probeer een blarp van de ene kant te pakken van de rivier. En een blarp van de andere kant van de rivier. En ik probeer ze nakomelingen te laten krijgen. Ik probeer ze te laten voortplanten. En wat blijkt nou? Dat lukt niet. Ze kunnen geen vruchtbare nakomelingen meer krijgen. En wat betekent dat nou? Dat betekent dat deze onderzoeker heeft ontdekt dat de originele populatie Blarbus vulgaris is geëvolueerd en uiteindelijk in twee verschillende soorten is opgesplitst. Ik stel aan u voor de Blarbus minor en Blarbus major. Dit was het voor vandaag. Ik hoop dat het nu duidelijk is hoe soorten door middel van vier verschijnselen over de tijd heen veranderen en hoe uiteindelijk meerdere soorten kunnen ontstaan uit één soort door geïsoleerde populaties. Heel veel succes!